Welkom bij de feestelijke uitreiking van de KNW Onderwijsprijs 2020. De prijs voor de 12 beste VWO-profielwerkstukken van heel Nederland. Mijn naam is Erik Pekel, ik ben presentator en met veel plezier leid ik je het komende uur door dit programma. We zijn live en we zijn online verbonden met jou en ook met de 19 winnaars van de onderwijsprijs. Je ziet ze hier uh, allemaal in beeld, jongens. Enorm gefeliciteerd. Hartstikke leuk uh, dat jullie allemaal in de uitzending uh, zitten. Spannend moment voor jullie, want we gaan zo meteen bekendmaken hoe de rangschikking eruit ziet op het uh, erepodium. Uh, dat uh, doe ik samen met uh, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Ineke Sluiter. Welkom. Dank je. Ja, Inge, het is echt een hele bizarre periode nu natuurlijk. Door corona worden allerlei bijeenkomsten. Ja, die kunnen gewoon niet doorgaan. Het liefste had je natuurlijk iedereen die nu kijkt. bij elkaar verzameld. Jullie hebben ervoor gekozen om het nu toch door te laten gaan. online. Waarom vind je het belangrijk dat deze ceremonie doorgaat? Ja, dat is. ik zit naar de, naar de winnaars te kijken. omdat al deze winnaars echt een onderzoeksprestatie geleverd hebben. We zijn de Academie van Wetenschappen. De wetenschap staat enorm in de belangstelling op het moment. Het zou toch wel triest zijn als de KNAW geen manier gevonden had... om deze winnaars nu al in het zonnetje te zetten. Ja, dus, ontzettend vandaar. leuk. En een mooie bijkomstigheid dat er nu nog veel meer mensen kunnen kijken. Hè? Klasgenoten, opa's, oma's, eh, ouders uiteraard. Hè? Eh, ik ben heel benieuwd, waarom organiseren jullie de Onderwijsprijs? Ja, de onderwijsprijs hebben we sinds 2008 en het is eigenlijk de bedoeling om te vieren dat de basis voor de wetenschap van een nieuwsgierige kennissamenleving, die wordt gelegd in het onderwijs. Dus deze leerlingen hebben bevlogen docenten, daarom heet het de onderwijsprijs die hen heel effectief hebben geleerd om een onderzoek al uit te voeren op hun niveau. Ja, wij zijn daar heel blij en trots om en vandaar de onderwijsprijs. Maar het is dus ook een onderzoeksprijs. Ja, dat onderzoek dat begint hier bij die profielwerkstukken. Ja. Het zijn echt indrukwekkende inzendingen uh, geweest uh, dit jaar. Je gaat daar straks wat meer over vertellen. We gaan de winnende inzendingen, de pitches daarvan, die gaan we straks ook in beeld brengen. Maar in totaal waren er 314 inzendingen dit jaar van 160 uh, verschillende scholen. Het nou, lijkt mij een enorme klus om dat terug te brengen naar 12 winnaars. Verspreid over vier profielen. Kun je daar wat over zeggen? Hoe ga je dan te werk? Ja, daar moet uh, echt een heel proces aan te pas komen, want het is inderdaad heel erg veel. Dus de eerste fase, terugbrengen van die longlist naar een shortlist, dat gebeurt door vakdidactici, door didactici... En door docenten van lerarenopleidingen. En dan komen uit elk profiel de tien beste. En die worden aan een jury van topwetenschappers voorgelegd. Dat zijn leden van de Nederlandse Academie van Wetenschappen. En die kiezen daar de nummers 1, 2 en 3 uit. Ja, dus die. Dat wordt heel zorgvuldig uh, allemaal bekeken. Vinden zij dat leuk ook om dat te doen, om met die profielwerkstukken aan de slag te gaan? Wat hoor je daarover terug? Ja, als er nieuwe leden van de KNAW gekozen worden, dat is een hele eer voor een wetenschapper om lid te zijn van de academie. Dan vragen we ze vaak om als een van hun eerste klussen naar de profielwerkstukken te kijken en dan zijn ze totaal verkocht. Het is elk jaar geweldig en ik hoorde ook dit jaar dat het een fantastische oogst was... dat er echt hele knappe prestaties geleverd zijn voor leerlingen. Ja, uiteindelijk ook nog maar op in het voortgezet onderwijs. Dus we verwelkomen ze straks van harte aan de universiteit. Ja, dus je zegt het is een uitstekend jaar. Hele goede ja. inzendingen. 19 winnaars, dat sowieso. En zo meteen ga jij dus bekendmaken hoe de verdeling eruit ziet op het erepodium. De KNW Onderwijsprijs wordt mede mogelijk gemaakt... door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we gaan kijken naar een videoboodschap van Timon Verheulen. En hij is directeur Voortgezet Onderwijs bij het ministerie. Goedendag, leerlingen, leraren. Uh, mijn naam is Timon Verheulen. Ik ben directeur Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCMW. En ik wil jullie op deze manier graag toespreken op deze bijzondere dag. Uh, op een bijzondere locatie, namelijk bij mij thuis. Uh, maar dat uh, verbaast niemand, want dat hebben jullie ook allemaal de afgelopen periode meegemaakt. Dat is nou eenmaal de situatie waar we in zitten. Ik denk dat we allemaal heel graag in dat prachtige KNW-gebouw hadden gezeten vandaag. Om echt een feestje met elkaar te vieren. Uh, dat kan helaas niet, uh, dus we moeten er maar het beste van maken in deze omstandigheid. Uh, dat zijn we toch wel gewend met elkaar de afgelopen maanden. Zeker uh, in het onderwijs uh, waarvan leerlingen en leraren het uiterst uh, wordt gevraagd uh, in deze tijden. Uh, maar juist daarom denk ik extra belangrijk dat we ook juist toch proberen om een feestje te vieren waar het kan. Uh, dat doen we gelukkig ook voor de eindexamenleerlingen die uh, uh, hun diploma halen. Uh, dit jaar en dat doen we dus ook bij deze profielwerkstukken. Dus dat is uitstekend, zou ik zeggen. Um, en ik wil vooral alle leerlingen natuurlijk van harte feliciteren met het prachtige werk dat uh, is verricht, uh, waar jullie vandaag ook uh, geheel terecht uitgebreid voor worden beloond. Um, maar ik wil toch ook even stilstaan bij de rol van de, de docent daarbij. Um, vanuit het ministerie van OCW weten wij natuurlijk hoe belangrijk de rol van de docent is. Dat weten jullie leerlingen natuurlijk ook. Uh, maar ook bij uh, de profielwerkstukken is het denk ik uh, uitermate belangrijk dat uh, docenten een klimaat creëren waarin je echt je creativiteit kan laten zien, uh, waarin je je energie kwijt kan en uh, een prachtig werkstuk kan uh, opleveren. En dan heb je een docent nodig die je inspireert en die je stimuleert en die je ook ruimte geeft en af en toe corrigeert waar nodig. Nou, die docenten uh, uh, zijn er dus. Want anders hadden deze profielwerkstukken er denk ik ook niet gelegen. Dus ik wil vooral ook docenten daar ook mee feliciteren. En ook geweldig hoe jullie in deze tijd het onderwijs op afstand vormgeven. En zoveel mogelijk het onderwijs proberen voor te zetten. Hoe ingewikkeld dat ook is in deze situatie. Om voor leerlingen echt het allerbeste te verzorgen in deze tijd. Dus heel erg veel dank daarvoor. Dus veel dank en hulde aan alle docenten en alle leerlingen. En ik wil jullie van harte feliciteren met deze geweldige profielwerkstukken. En ik hoop dat jullie er een hele mooie dag van maken. Tot ziens. Heel veel dank, Timon Vermeulen. Uh, voor, voor, de, voor de ondersteuning ook van deze prijzen en voor het onderstrepen van, de, van het belang van goed uh, onderwijs en de rol die docenten daarin spelen. Ook uh, de docenten die kijken natuurlijk uh, mee. Een enorme prestatie. Uh, Zometeen komen we nog uh, terug op uh, wat mooie zaken die hier klaar liggen ook uh, voor de docenten. Maar laten we eerst uh, kijken naar de prijzen die horen bij de derde, de tweede en de eerste plaats. Want daar zijn studiebeurzen aan uh, verbonden. De derde plaatswinnaars die... Uh, Ontvangen allemaal een studiebeurs per persoon van 1000 euro. Op de tweede plek hoort daar een studiebeurs van 1500 euro bij, dus voor uh, elk. En de winnaars uh, van de eerste plaats uh, per profiel, die ontvangen een studiebeurs van 2000 uh, euro. En in de vier profielen zien we straks uh, eerst de leerlingen in beeld, die uh, hun werkstuk uh, pitchen. En dan vertelt. Uh, de juryvoorzitter waarom de jury juist die drie winnaars heeft gekozen en tot slot maakt de knw president bekend hoe de verdeling op het erenpodium eruit ziet timon verheulen die stond uitgebreid stil bij de rol van de docent die ondersteunt dit enorm die helpt ook mee waar waar dat kan Ineke, ik heb hier ook uh, mooie blijken van waardering uh, klaar liggen. Hè? Dus de winnende docenten die krijgen een uh, oorkonde toegestuurd. En uh, ontzettend mooi. Uh, uh, ja, hoe, hoe heet het eigenlijk? Een mooie onderscheiding hè? om, uh, om uh, neer te zetten. En voor de school hoort daar ook een mooi plakkaat uh, nog uh, bij. Dus die komen allemaal sowieso al jullie kant op. En dan hebben we ze in verschillende kleuren voor de verschillende plaatsen. We gaan starten met het eerste profiel... In willekeurige volgorde, het profiel cultuur en maatschappij. Hallo allemaal, ik ben Cathy en ik ben Elian en wij zijn van het Stedelijk Gymnasium bij En voor ons profielwerkstuk hebben we uitgezocht of het mogelijk is om voormalig paus Benedictus XVI verantwoordelijk te houden voor het toedekken van seksueel misbruik. We hebben geprobeerd de informatie uit dit boek te koppelen aan de acties van Jozef Ratzinger, oftewel Paus Benedictus, en te kijken op welke manier hij verantwoordelijk kon worden gehouden. Omdat wij natuurlijk zelf geen experts zijn op juridisch gebied, hebben we echte experts in groepen om ons te helpen. Onder andere advocaat Jan van der Ginten heeft ons geholpen om te bekijken hoe het juridisch systeem precies werkt. En vaticaankenner Stijn Vans heeft ons informatie gegeven over het leven van voormalige paus Benedictus. En dit alles hebben we gedaan onder leiding van onze geweldige begeleider Niels Koendevanger. Nu vraag je je natuurlijk af of het gelukt is. En om het kort te zeggen, nee. Het blijkt door de speciale juridische positie van voormalige paus die nog in het vaticaan woont, dat het vrijwel onmogelijk is om hem effectief verantwoordelijk te houden. Ondanks dat was het heel erg leuk en hebben wij er wel heel veel van geleerd. Hoi, ik heb onderzocht hoe je de verschillen tussen het eerste en het tweede cordo van Romeo en Juliet van Shakespeare kunt verklaren. Ik heb de cordos op deze manier naast elkaar gelegd en in elke scène een aantal verschillen gehighlight en deze aan de hand van een van de vier bestaande theorieën uitgelegd. Ik heb geprobeerd voor elke theorie bewijs te zoeken, zodat ik uiteindelijk zo objectief mogelijk mijn conclusie kon trekken. Mijn conclusie is dat één van deze vier theorieën niet valide is aangezien ik daar geen bewijs voor heb kunnen vinden, maar dat een combinatie van de andere drie met als belangrijkste de theatrical adaptation uh, de verschillen tussen de cordo's kunnen uitleggen. En ik ben Joyce. En wij hebben voor ons profeurwerkstuk onderzoek gedaan naar TBS-verlof. We hebben in ons onderzoek gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het TBS-verlof veiliger te maken. We hebben als eerst onderzocht hoe TBS en het verlofsysteem precies in elkaar zitten, welke rechten tbs gestelde hebben en wat er de afgelopen jaren allemaal al veranderd is. Daarna hebben we met enkele betrokkenen gesproken om zo een overzicht te kunnen maken van knelpunten en positieve punten binnen het TBS-verlofsysteem. Het was best lastig om met betrokkenen in contact te komen, maar het is wel gelukt. We zijn uiteindelijk zelfs naar een TBS-kliniek geweest. Vervolgens hebben we concrete ideeën bedacht die het TBS-verlof veiliger kunnen maken. Al onze ideeën hebben we samengevat in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Zo adviseren we de minister om meer elektronische hulpmiddelen, zoals Virtual Reality, toe te passen bij het TBS-verlof. Ook moeten de klinieken een apart team van specialisten opstellen dat zich enkel richt op het uitvoeren van verloven. We hopen dat we minister Dekker met ons onderzoek nieuwe inzichten kunnen geven over hoe het TBS vooral veiliger gemaakt kan worden, maar nog wel effectief kan blijven. Je zag ijzersterke pitches in het profiel cultuur en maatschappij. Erg goed gedaan. Juryvoorzitter Judy Mesman is hoogleraar interculturele pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en lid van de academie. En zij ligt toe in dezelfde willekeurige volgorde waarom de jury heeft gekozen voor deze drie winnaars. Elian en Kati. Jullie trekken je het lot aan van de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik... binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervoor hebben jullie een originele vorm gekozen. Een dagvaarding tegen een voormalig hoofd van de kerk, Emeritus Paus Benedictus. Wat een goed idee. Hierdoor komt de casus echt tot leven. We zien bijna de paus en de slachtoffer in de rechtszaal zitten. De jury bewondert de hartstocht waarmee jullie opkomen voor de slachtoffers. Die zetten jullie om in een scherp en zorgvuldig analytisch juridisch denken. Dat is des te knapper, omdat het recht geen vak is op de middelbare school. Jullie hebben het je echt from scratch eigen gemaakt. Al is het dan niet gelukt om de Emeritus Paus veroordeeld te krijgen, de jury vond jullie betoog heel overtuigend. Marijn. Je hebt met je werkstuk laten zien dat je een echte onderzoeker in de dop bent. Minitieus en nauwkeurig heb je originele wetenschappelijke literatuur over Romeo en Juliet geanalyseerd op zoek naar de definitieve verklaring voor de tekstverschillen tussen twee versies. Woord voor woord vergelijk je Shakespeare's teksten en systematisch zet je alle argumenten voor verschillende theorieën op een rij. De balans opmakend ga je in debat met wetenschappers en formuleer je een duidelijk eigen mening. Je doet dit met passie en in helder Engels. Je geeft er blijk van dat je toneelstuk tot in de puntjes doorgrondt en je bent zeer overtuigend. De jury vindt het werkstuk van hoog niveau. Mocht je het willen, dan kun je er zelfs een masterscriptie van maken. Joyce en Maura. Jullie belangstelling voor misdaad heeft een fraai en zeer volledig werkstuk opgeleverd over een belangrijk onderwerp. Hoe kunnen TBS-verpleegden resocialiseren terwijl de samenleving toch voldoende wordt beschermd? Dat is niet alleen een kwestie van enkelband en alcoholmeter, merken jullie terecht op. Het gaat er ook om de samenleving ervan te doordringen dat niet alle risico's uit te sluiten zijn. De jury vindt het een stuk hoe jullie je hebben vastgebeten in je materiaal en een overweldigende hoeveelheid informatie toch helder en goed leesbaar hebben gepresenteerd. En dat in een originele vorm advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Stuur het op. Hij kan er zijn voordeel mee doen. Ja, Mooie woorden namens de jury. En in beeld zijn hier de winnaars. Geef ze een heel groot applaus. Ook al zit je alleen op de bank achter een scherm. Maar laat je horen voor Elian Lavrijze, Cathy Joosten, Marijn Bomars, Joyce Wiersma en Maurat de Groothuis. Dankjewel. Ja, het is een overweldigend uh, applaus uh, hier in uh, de Bali. Ineke, toch uh, ja, is er een rangschikking uh, natuurlijk. Hè? Een heel spannend moment uh, voor deze uh, winnaars. Wat is er uitgekomen? Ja, Uit het verhaal van de juryvoorzitter blijkt al dat jullie allemaal echte winnaars zijn. Maar ik lees de rangorde op. Op de derde plaats is geëindigd Marijn Bomars met het werkstuk over Shakespeare, Romeo en Juliet. Je komt van het Barleyus Gymnasium en ik wil ook je docent Christy Manel, docent Engels, van harte geluk wensen. Wel gefeliciteerd. Dankjewel. Okay. Op de tweede plaats. Een duo, maar dat uh, zegt niet zoveel, want er zijn nog twee duo's over. Het gaat om Elian Lavrijze en Cathy Joosten met hun... Werkstuk HB Moes Papam in de rechtbank. Altijd fijn om daar ook nog wat Latijn te hebben. Ik ben klassica. Jullie komen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. En jullie docent is Niels Hoendervanger van Maatschappijwetenschappen. Van harte gefeliciteerd. En dan is ook duidelijk dat de eerste prijs in deze categorie gaat naar Joyce Wiersma. En Maurat de Grotehuis met hun werkstuk over verlof bij TBS. Jullie komen van het Hoge Land in Amersfoort. En jullie docent maatschappijwetenschappen heeft jullie begeleid. Hij heet Pieter van Vliet. Van harte gefeliciteerd. Heel erg mooi. Drie ontzettend blije winnaars. Uh, eigenlijk zijn er er zelfs uh, vijf, hè? maar de drie absolute toppers in het profiel cultuur en uh, maatschappij van heel Nederland. We gaan uh, verder met het uh, profiel natuur en techniek. En ik zeg daarbij opnieuw, in willekeurige volgorde. Jaarlijks overlijden miljoenen mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekte. Een van de grote boosdoeners daarbij is boezemfibrilleren. Concepten uit de kunstmatige intelligentie kunnen worden toegepast om snelle en efficiënte diagnoses te stellen. Ik ben Roy en ik ben Liron en wij zijn hiermee aan het werk gegaan. Boezemfibrilleren wordt opgespoord door het maken van een ECG, oftewel hartfilmpje. We hebben instructies voor de computer geschreven waarmee deze zelfstandig ECG's kan analyseren. Door de computer vele aantallen ECG's te laten zien is hij uiteindelijk in staat om zelfstandig bij te vinden of er sprake is van boezemfibrilleren of niet. Na het trainingsproces kan de testen beginnen. We hebben bij je testen een nauwkeurigheid van grofweg 95% vast kunnen stellen. Dit is een mooi resultaat, maar bij een praktische toepassing zouden hierbij nog te veel mensen foutief geclassificeerd worden. We hebben met ons profielwerkstuk daarentegen wel aan kunnen tonen dat kunstmatige intelligentie in de medische sector toegepast kan worden. is 17 jaar en zit op het Eckert College in Eindhoven. Toen ik mijn onderwerp moest kiezen voor mijn profielwerkstuk, kwam ik een video tegen over cubesats en hoe deze na een jaar of twee terugvielen naar aarde. Ik vond het zonde en daarom heb ik een oplossing hiervoor gezocht. Dit is een cubesat. Een cubesat is een satelliet met het formaat van 10x10x10 cm. Soms worden meerdere van deze units op elkaar gestapeld om een grotere satelliet te vormen. De satellieten vallen terug naar aarde vanwege de luchtweerstand. Daarom ben ik eerst begonnen met de luchtweerstand berekenen van deze satellieten. Toen ik die waarde eenmaal had, kon ik gaan ontwerpen. Het doel was om een raketmotor te ontwerpen die in één zo'n unit paste, zodat die makkelijk toe te voegen is aan andere cubesats. Ten slotte heb ik nog berekeningen gedaan aan de prestatie van deze raketmotor. Na lang onderzoek ziet het resultaat als volgt uit. Uit alle berekeningen blijkt, dat als je mijn raketmotor zou toevoegen aan een CubeSat, de levensduur verlengd kan worden van 2 tot 18 jaar. Dat betekent niet alleen dat het praktisch gezien, maar ook economisch gezien slim is om mijn raketmotor toe te voegen aan een CubeSat. Dit is een Tesla, een van de meest bekende zelfrijdende auto's. Wij zijn Winston de Vio en wij hebben onze eigen zelfrijdende auto gemaakt. En dit is hoe we dat voor elkaar gekregen hebben. Voordat we begonnen aan het PBS hebben we het project in drie stappen verdeeld. Als eerst de simulatie. Om te kunnen rijden moet het kunstmatige brein van de auto kunnen oefenen. En veel kunnen oefenen. Zo leren wij mensen immers ook. Echter zou het te lang duren en waarschijnlijk de auto aan godden rijden om dit te oefenen in de werkelijkheid. Daarom hebben wij zelf een simulatie gemaakt waarin honderden auto's tegelijkertijd kunnen oefenen. Stap 2 is het maken van de kunstmatige intelligentie. Dit kunstmatige brein maakt beslissingen over wanneer het wel of niet moet sturen en of gas geven. Uiteindelijk wordt het brein overgezet naar de werkelijke auto. Voor de laatste stap zorgt het toevoegen van een sensor en minicomputer aan de gereverse-engineerde auto ervoor dat het kunstmatige brein de auto zelfstandig kan besturen. Ja, hele gave projecten: echt het onderzoek gewoon Hup, ermee aan de slag en dan ook nog zo ontzettend goed uh, in kaart gebracht. Zo duidelijk uh, verwoord in uh, drie ijzersterke pitches. Juryvoorzitter Jenny Dankelman is hoogleraar Biomechanical Engineering aan de Technische Universiteit Delft en lid van de KNAW En zij vertelt waarom de jury juist koos voor deze drie winnaars. Liron en Roy, jullie zijn begonnen met een mindmap van mogelijke onderwerpen voor jullie profielwerkstuk. En jullie bestoersloten koers te zetten richting het snijvlak van de biologie en de wiskunde. En gebruikten daarbij een systematische aanpak. Die jullie op verrassende plekken bracht, maar die ook nog eens heel goed heeft uitgepakt. Het is knap om eerst je eigen neuraal netwerk te, te ontwerpen. En deze dan te trainen met een hoge betrouwbaarheid om boezemfribuleren te kunnen vaststellen. Het is bijna iets meer voor een uh, project dan voor een middelbaar scholier. En jullie hebben de lat voor jezelf dan ook heel hoog gelegd. En al lezenden is te merken dat jullie gaandeweg het project meer en meer gefascineerd raakten door het onderwerp. Hierdoor kreeg jullie werkstuk steeds meer diepgang. Dit werd zeer gewaardeerd door de jury. Juno, jij gaat ervoor zorgen dat onze gekoesterde weerapps en tomtoms kunnen blijven gebruiken. Je waarschuwt ervoor dat de satellieten waarvan ze zo afhankelijk zijn, opbranden in de atmosfeer. En je hebt een raket ontworpen die de satellieten langer in de baan om de aarde moet houden. En je ging daarbij zeer doelgericht te werk en bracht ons vier complexe natuurkundige analyses tot een heel helder en overtuigend betoog. De jury vindt het indrukwekkend dat je als scholier een onderzoek op dit niveau uitvoert. Dat uiteindelijk alle stappen de moeite waard blijken. Inderdaad, dat de jouw gekozen oplossing in principe haalbaar is, is dan ook de kerst op de taart. Vier en Weinstein. Jullie werkstuk getuigen van bravoure en heerlijkheid. Bovendien is het uitstekend uitgevoerd, waarbij jullie putten uit de computerwetenschap, de natuurkunde en de techniek. Dus jullie vinden het mooi om te zien hoe jullie de computerkennis die jullie zelf hebben aangeleerd, hebt kunnen toepassen in de praktijk. Jullie doel was kunstmatige, kunstmatige intelligentie in te zetten om een auto zelf te laten rijden, en dat is gelukt. Of we het wel een beetje, dat jullie eigen teleurstelling. Maar juist dat je ook die gevoelens die er nu al eenmaal bij horen hebt benoemd, verdient bewondering. Jullie zijn stoere doorvallen. Die heel veel kunnen en ook verder kijken dan de techniek. Jullie schrijven dan ook dat je verheugt op een nieuw peitspik. Dat van de artificiële intelligentie. Met mensen zoals jullie, is de jury er gerust op. Dat dit een prachtig tijdsperk zal worden, nou, je kunt wel heel duidelijk horen in die uh, laudatio's, uh, dat de jury ontzettend enthousiast uh, is over de kwaliteit van uh, het werk van de drie uh, winnaars. En hier zijn ze in beeld, geef ze een heel grote applaus. Liron Brundel, Roy Korthout, Juno Schuwer, Fior Klein Gunnewiek en Winstijn Smit. Uh, hier in de balie, in de studio, gaat het helemaal los. Ik kan me voorstellen dat het een beetje gek is als je op de bank zit te kijken... op een iPad of zo, om dan heel hard uh, te klappen. Maar ja, wel, als jouw favoriet straks uh, eerste of tweede of ook derde is... Uh, kan ik me voorstellen, want hoe ziet die verdeling uh, eruit, Ineke? Ja, ook in dit geval geldt echt weer dat je voor elk van deze projecten oh, kan dat ik het zeker. klappen. <laughs> <laughs> nou, daar gaan we dan. Op de derde plaats zijn geëindigd Liron Brundel en Roy Korthout... met hun werkstuk over een intelligente ECG-analyse. Jullie komen van de scholengemeenschap Marianum in Groenlo. En ik feliciteer ook van harte jullie docent Hans Geurts, die wiskunde geeft. Wel gefeliciteerd. De tweede plaats is voor Juno Schuur. Met zijn studie over CubeSat-voortzuwingssystemen. Van het Eckart College in Eindhoven, een school om trots op te zijn en ook op jullie, docenten natuurkunde, Christel Verhofstadt. Van harte gefeliciteerd, Juno. Dank je wel. En jullie zitten allemaal in het profiel natuur en techniek, dus jullie snappen het principe van eliminatie. De winnaar, eerste prijs de winnaars, zijn Fjor klein gunnewiek en Winstijn Smit met hun studie over Artificial Intelligence van het Alkwin College uit Uithoorn. En jullie docent wiskunde is Dunja Sampimon. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Hele blije winnaars uh, in beeld. Ja, toen jij de tweede plaats bekend maakte, zag je ook uh, de eerste plaats uh, winnaars uh, direct uh, heel erg uh, enthousiast uh, reageren. Ontzettend leuk om dat uh, te zien. Ontzettend leuk dat we zo verbonden zijn uh, op afstand. Juist in deze uh, periode. Uh, Ineke, voordat we doorgaan met de laatste twee uh, profielen, ga ik uh, kort met jou in gesprek over jouw loopbaan uh, in de wetenschap. Want op het punt hè, waar nu de winnaars uh, staan, toen jij aan een nieuw hoofdstuk in jouw leven begon, hè, toen je ging uh, studeren, wist je toen al dat je later hoogleraar, onderzoeker wilde worden? Nee, dat wist ik eigenlijk nog niet. Ik, ik wist wel in, op iedere schooltype waar ik op zat, van kleuterschool tot lagere school tot middelbare school tot universiteit, dat ik elke keer dacht als ik hier toch eens les zou kunnen geven... Dat is toch wel iets heel geweldigs. Dus uh, toen ik op de middelbare school zat, had ik hele goede docenten. En ik dacht, die weten er echt heel veel van. Dan kom je bij de universiteit en dan merk je dat eigenlijk de sky the limit is. Daar is een ondergrens bij het onderzoek en er is geen bovengrens. En om daarin rond te mogen zwemmen, in die omgeving, dat wens ik jullie allemaal zo toe. Dat is zoiets fantastisch. Dus jullie staan nu op het punt om die sprong te nemen. En er is geen bovengrens. Dus verken maar hoe ver je komt. Nou, het toppunt van uitdaging hè, wat je daarin kunt uh, vinden. Jij bent uh, klassica. Dat zei je net ook over het HB Papam. Dat vond je mooi dat dat erin uh, zit. Hè. Je bent hoogleraar uh, Griekse Taal en Letterkunde aan de Universiteit uh, van Leiden. Je won heel wat uh, prijzen. Waaronder de Spinoza-prijs. Dat is eigenlijk uh, de Nederlandse Nobelprijs. Hè, wordt die wel uh, genoemd. En je bent uh, president... Van de KNW. Hoe uh, omschrijf je dan een beetje een standaard uh, werkweek. Hoe ziet dat uh, eruit? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik wil, je beschrijft net die, die verschillende stappen. Ik wil ook nog wel één ding zeggen over die werkstukken. Want ik zie dat sommige daarvan echt gedreven zijn... door een soort fundamentele nieuwsgierigheid. En andere die zijn echt geïnspireerd door een probleem... waar je tegenaan komt in de wereld om ons heen. En allebei is belangrijk. En ik doe het ook zelf allebei in die werkweek waar je naar vraagt. Dus. Ik ben met soms hele technische vragen bezig over Grieks. En ik wil gewoon weten hoe dat zit. Maar de klassici in Nederland doen ook onderzoek naar innovatieprocessen. En wij vragen ons af. Ja, dat is allemaal mooi. En we delegeren dat een beetje aan techniek, aan geneeskunde, aan veel beta-wetenschap. Maar als de mensen niet snappen wat je ermee moet en, en hoe het werkt, dan valt het eigenlijk uit elkaar. Dus hoe zit dat nou eigenlijk in de oudheid? Nou, een deel van mijn week gaat hier gelukkig nog steeds over. Dus ik praat met mijn studenten, ik begeleid Promovendi... die met een, een nog veel vergevorderder profielwerkstuk bezig zijn... zal ik maar even zeggen, dan het gezelschap hier op het scherm. Uh, maar ik ben nu natuurlijk ook veel tijd bezig met de KNAW. En die houdt zich bezig met de positie van, Nederland, van wetenschap in Nederland. Het beschermen van wetenschap in Nederland... omdat we het heel belangrijk vinden dat we een kennissamenleving zijn... Dus uh, dan praat je ook over geld, maar ook over hoe je de carrières van jonge onderzoekers kunt beschermen, uh, want die zijn heel belangrijk in de continuïteit van ons systeem. Uh, en soms mag je iets doen zoals vanmiddag. Dus uh, jullie zijn vooralsnog de highlight van mijn week, uh, het uitreiken van deze prijzen. De, de winnaars die staan nu op een heel bijzonder moment in hun leven. Hè? Ik weet nog, toen ik... In die fase zat, wist ik nog niet wat ik later wilde worden. Dat weten heel veel mensen dan ook nog niet. Hè? En uh, dan ga je straks uh, studeren. Wat hoor jij nu terug van, uh, vanuit de universitaire wereld over hoe dat gaat zijn? Want je hoort al heel veel over online classes en zo. Wordt het nog wel leuk? Ga je, ga je straks wel echt bonden met... Uh, ja, nieuwe vriendschappen sluiten, zo met, je, met je jaar, met je lichting. Hoe, hoe zie je dat? Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want inderdaad, als je de krant leest... dan lijkt het alsof we ons volledig hebben neergelegd bij online onderwijs. En je kan best dingen online doen, dat weten ook deze leerlingen, maar al te goed... want daar zijn ze al maanden mee geconfronteerd. Maar elke universiteit is gericht op terugkeer. En zeker voor de eerstejaars. Want gaan studeren is zoveel meer dan alleen in die collegebank zitten... en Kennis consumeren, zo werkt het überhaupt niet. Je wilt de interactie, je wilt de frictie van met andere mensen spreken. Je wilt nieuwe vriendschappen sluiten. Je wilt ontdekken wat je positie in het leven is. Op een gegeven moment wil je heel graag zelfstandig gaan wonen. En voor al die dingen moet ruimte zijn. Dus als er ergens ook maar een beetje ruimte komt in de universiteiten... dan weet ik zeker dat de eerstejaars... en dat is het punt waar deze leerlingen zijn... Dat die voorrang krijgen. En ik hoop ook heel erg om mijn eigen studenten dan gewoon fysiek te mogen verwelkomen in een collegezaal. Ja, Dus daar is echt de focus op. Hè? Ja. Jij hebt een goede hoop dat dat echt goed gaat komen. Ja, ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Maar voor zover het gaat lukken is dit de groep die voorrang moet krijgen. Ja. Je zei net over uh, wie er twijfelt aan een carrière in de wetenschap. Hè? Misschien is dat wel wat uh, voor je. Je zei uh, het brengt heel veel uitdaging met zich mee. Het is mooi... Als je, als je dat voelt, als je, dat geeft heel veel uh, voldoening. Ja. En tegelijkertijd heb je het ook gehad over uh, nieuwsgierigheid. Dus je wil weten hoe het uh, zit. Um, wat geeft jou het meeste voldoening, los van wat je net uh, hebt aangedragen? Ja, weet je wat het is met die nieuwsgierigheid? Dus natuurlijk, uh, deze leerlingen zijn heel getalenteerd, ook in onderzoek doen, hebben ze al laten zien. Maar het is helemaal niet gezegd dat ze een carrière in de wetenschap ambiëren. Alleen ze hebben in een omgeving gefunctioneerd. Dit zijn goede scholen met docenten die die houding kennelijk ook kunnen voorleven. Het is enorm belangrijk dat we overal in de maatschappij mensen hebben die dit geproefd hebben. Dus je hoeft helemaal geen carrière in de wetenschap te volgen... om het belang van die nieuwsgierigheid te erkennen en daar in je hele leven wat aan te hebben als burger als uh, vriend, als, in alle hoedanigheden en rollen die mensen hebben. Uh, je vroeg wat mij het meeste uh, voldoening geeft. Ja, het, ik kan aan heel veel verschillende aspecten van mijn werk altijd plezier ontlenen, gelukkig. Uh, dus uh, ja, het is als je wat nieuws vindt. Dat gebeurt niet zo vaak als je zou hopen, maar het gebeurt wel natuurlijk. Dat je echt denkt, ik heb geloof ik een heel goed idee gehad. Daar loop ik dan ook echt even mee rond. Ik denk, ik heb zojuist... Echt een goed idee gehad. Dat is heerlijk. Maar ik vind het ook geweldig om met mijn studenten een handschrift te ontcijferen... en dan met elkaar pizza te eten, omdat het gewoon ontzettend fijn is om met elkaar dat werk te doen. Ja, heel erg mooi. Dus ook als je niet een carrière in de wetenschap ambieert... en die hele onderzoekende houding, ja. dat wat allemaal komt kijken bij een goed profielwerkstuk... dat is ontzettend fijn hè, om dat een plek te geven... In Je leven ook? Uh... Ja, onderzoek en onderwijs dat hoort totaal bij elkaar. En wij willen een kennismaatschappij zijn. En dat betekent dat je voeling moet hebben met een manier waarop je het met elkaar eens kan worden over een route naar wat we eens zullen gaan doen. En dat is uiteindelijk een onderzoeksroute, een onderzoekende route. Ja. En. Die... Dat, dat onderzoek, en dat past ook al hè, in het onderzoeken wat je met de volgende fase wil uh, gaan doen. En uh, dit kan daar uh, een mooie bijdrage aan leveren, hè, ja. natuurlijk als je dit uh, wint. We gaan door met de voorlaatste categorie, want ondertussen hebben we de spanning nog verder opgebouwd voor de finalisten die nog niet, of de finalisten, de winnaars die nog niet weten waar ze uh, eindigen. We gaan uh, door met de voorlaatste categorie, uh, dat is het profiel, economie en maatschappij. Hallo, ik ben Lise Klapwijk en voor mijn profielwerkstuk heb ik onderzoek gedaan naar executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die ons gedrag in goede banen leiden. Een paar voorbeelden zijn inhibitie, planning en organisatie en flexibiliteit. Ik heb gekozen voor dit onderwerp omdat het nog relatief onbekend is. Terwijl juist uit verschillende onderzoeken is gebleken dat executieve functies bepalender zijn voor succes in de toekomst dan bijvoorbeeld IQ. Daarom leek het mij vernieuwend en waardevol om iets te ontwikkelen waarmee de executieve functies op jonge leeftijd al gestimuleerd kunnen worden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een spel te maken aan de hand van de metafoor van de boot. Dit om ingewikkelde termen weg te nemen en het behapbaar en aantrekkelijk te maken voor de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun bootje alle eilandjes afgaan om de ontbrekende bootonderdelen te kunnen verzamelen. Alle bootonderdelen staan voor een afzonderlijke executieve functie en ze kunnen verzameld worden door het spelen van spelletjes die de desbetreffende functie stimuleren. Als alle onderdelen verzameld zijn, is de boot klaar om de wijde wereld in te varen. Net zoals iemand pas echt klaar is om de grote mensenwereld te betreden als alle executieve functies voldoende ontwikkeld zijn. My name is Camille Lennerts and for my project I study post-genocidal tribunals, especially the Rwanda and Yugoslavia tribunals. And by doing so I was able to come up with recommendations for how a future tribunal should be structured, believing that genocides are going to happen again and the least we can do is come up with a proper working judicial structure to deal with them. I started this project without any previous knowledge, so the first thing I did was watch this movie Hotel Rwanda. It fascinated me, and I decided to do this project within the field of genocide studies. It struck me that these previous tribunals didn't function properly, and I wanted to see how this could be improved in the future. I did this by looking into statutes, annual reports, and responses to these uh, previous uh, tribunals. So I was able to come up with a list of 22 recommendations of how future tribunals should be designed. And the four most important ones are that it should be a hybrid court, meaning that it's composed of members of the international community and locals, that it, ha that it should have uh, a joint funding, that it uh, should be located outside of the country where the events took place to create safe distance, en dat het met de juiste right intenties moet worden En niet om de neglect van de internationale gemeenschap uh, met interfereren. Voordat dit land er was, zag je hier een uitgestrekte Zuiderzee. Maar 100 jaar geleden veranderde het water in hun land en werd er geprobeerd de perfecte samenleving te creëren. Hoe is de Noordoostpolder ontstaan en ingericht? vooral, wat zijn de gevolgen daarvan geweest voor de huidige samenleving? Om dat te onderzoeken, hebben we archiefonderzoek gedaan, boeken gelezen en interviews gehouden met vijf deskundigen. Vervolgens hebben we met alle informatie in verslag gemaakt en met extra filmopnames een documentaire van een half uur in elkaar gezet. Dat is allemaal vlekkeloos verliep. De documentaire opeens weg, het geluid dat het niet goed deed. Dat is waar, maar met uren extra werk hebben we dat samen toch heel goed opgelost. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de Nood Oostpolder is ontstaan door een voedseltekort, de vraag naar bescherming en het geloof in een maakbare samenleving. Het werd ingericht volgens de centrale plaatstheorie van Walter Kristaller en er kwamen vele verzeilde voorzieningen. Met het selectieproces werden de nieuwe inwoners geselecteerd die een eigen samenleving ophouden met teleurstelling van de afgewezen kandidaten. Nu is de verzuilde afspiegeling verdwenen, heeft de Noordoostpolder grote kavers, is er minder criminaliteit en is er nog een kleine pioniersgeest. Want zelfs de meest onmogelijke droom is waar te maken, als je er maar in gelooft. Nou, heel goed gedaan, ontzettend mooie pitches die je... Heel nieuwsgierig maken naar de rest van het onderzoek. Je hebt echt zin om je er meteen in te gaan verdiepen. Jurylid uh, Stefan Schmeekes is universitair hoofddocent kwantitatieve economie... bij Maastricht University en lid van de Jonge Academie. En hij vertelt ons waarom de jury juist deze drie winnaars... opnieuw in willekeurige volgorde uitkoos. De eerste finalist is executieve functies van Lise Klapberg. Lize, je hebt een voorbeeldig ontwerponderzoek gedaan... Wat jouw werkstuk bijzonder maakt, is de brug die je weet te slaan tussen theorie en praktijk. Eerst heb je systematisch de literatuur verkend over de werking van de hersenen, leergedrag van kinderen tussen 8 en 12 jaar en de rol van executieve functies. Vervolgens heb je de literatuur vertaald naar een spel dat executieve functies bij kinderen stimuleert. En wat een knappe vertaalslag is dat! Alleen het idee om een spel te maken dat kinderen helpt bij het leren door ze meer regie te geven over planning, impulsen en emoties, is verrassend. Dan heb je het oorlog eens heel precies uitgevoerd, en consistent, en creatief. En dat in je eentje. De jury is ervan diep onder de indruk. De tweede finalist is Insights from the Yugoslavia and Rwanda Tribunals for Later and Future Tribunals for trying International Core Crimes, van Camille Lennarts. Gemiddel, je hebt een fijn werkstuk geschreven dat je jury met plezier heeft gelezen. En dat over een belangrijk, maar ook zwaar en complex onderwerp. Hoe ziet het ideale tribunaal eruit? vroeg jij je af. Je was gegrepen door de film Hotel Rwanda en begon aan dit werkstuk zonder enige voorkennis. Toch wist jij de berg aan informatie en ook de soms gruwelijke kanten van je onderwerp te baas te blijven. Onder andere door je vraag goed af te bakenen. Je hebt jezelf een duidelijk doel gesteld. En daar is systematisch naartoe gewerkt. Daarbij heb je zelfstandig onderzoek uitgevoerd en geef je blijk van veel begrip en een sterk analytisch vermogen. Het resultaat is een profielwerkstuk waarin alles op zijn plaats valt. Dat vindt de jury heel knap. De derde finalist is Noord-Oostpolder van Kirsten van Dalen, Julia Meijer en Nicole Overing. Kirsten, Julia en Nicole, jullie wonen in een bijzonder gebied dat niet door de eeuw heen organisch is ontstaan maar aan de tekentafel is ontworpen. Dat gegeven hebben jullie aangegrepen om een prachtig en actueel werkstuk te maken over de maakbare samenleving. Juist in een tijd waarin wij onszelf opnieuw moeten uitvinden, gaat dat ons allen. Jullie laten zien dat je door teamwork boven jezelf uit kunt stijgen. Ten eerste door een mooie verbinding te maken tussen twee disciplines, geschiedenis en aardrijkskunde. Ten tweede door behalve een geschreven werkstuk ook nog een interessante documentaire te maken. En last but not least, jullie werkstuk ziet er fantastisch uit. Het zou zo in de boekhandel kunnen liggen. Ja, hele mooie enthousiaste woorden. En we hebben inmiddels verbinding met de winnaressen. Ze zijn hier in beeld. Geef ze een heel groot applaus. De winnaars Economie en Maatschappij Lize Klapwijk. Die de slingers al heeft opgehangen. Camille Lennarts en Kirsten van Dalen. En natuurlijk Julia Meijer en Nicole Overeem. Enorm gefeliciteerd. Groot applaus. Maar wie van jullie eindigt op de derde, de tweede en de eerste plaats? Ineke. Ja, ik mag dat nu zeggen. Uh, en dat ga ik ook doen. Op de derde plaats is geëindigd Camille Lennarts. Met het werkstuk over Insights from the Yugoslavia and Rwanda Tribunals. Je komt Camille van het Haarlemmermeer Lyceum BDC, dat heb ik opgezocht. Baron de Coubertin, dat is de locatie, belangrijk, in Hoofddorp. En jouw docent uh, geschiedenis is Gijs Rommelsen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op de tweede plaats zijn geëindigd een teamprestatie van Kirsten van Dalen, Julia Meijer en Nicole Nicole Overeem met het werkstuk over de Noordoostpolder. En jullie hebben je eindexamen gedaan aan het Emelwerda College in emeloord heel toepasselijk. En jullie docent geschiedenis is Imke Poutsma. Vanuit. En dan weten weten we ook de winnares Lize Klapwijk, van harte gefeliciteerd met je werkstuk over executieve functies... van de GSR in Rotterdam... onder begeleiding van docent maatschappijwetenschappen Matthijs Lems. Wel gefeliciteerd. Heel mooi en bij uh, Lize gaat er meteen de confetti uh, de lucht in. Het gaat daar helemaal los. Even kijken hoor of we die verbinding uh, hebben. Uh, Lize, jij had het verwacht met die slingers? Ja, nou, weet je, de nominatie was überhaupt al een heel groot compliment. Dus of ik nou derde werd of eerste, het was sowieso al gewoon een feest. Hartstikke mooi. Enorm gefeliciteerd aan alle winnaars in het profiel Economie en Maatschappij. Super gefeliciteerd allemaal. We gaan door met al de laatste categorie, het laatste profiel. Het profiel Natuur en Gezondheid opnieuw in willekeurige volgorde. Nou, voor mijn profielwerkstuk heb ik onderzoek gedaan naar emotie bij dieren om te proberen een wat vreedzame wereld te creëren. Mensen lijken namelijk niet zoveel empathie te hebben voor dierenrijk, maar wel voor hun medemens. En daarom ligt de oplossing hem in het vermenselijke van dieren. Nou, voordat ik begon met schrijven heb ik me in deze boeken verdiept, talloze TED-talks gekeken en een kleine lezing van bioloog Johan van Hoofd bijgewoond. Ik begon met het schrijven van een soort emotioneel betoog, wat uiteindelijk mijn inleiding is geworden. En voor mijn praktisch onderzoek ben ik twee dagen te gast geweest in Apenhul. En dat is ook waar het net even misging. ging. Ik had misschien iets te veel gooi op mijn vork genomen. En ik had zoveel informatie verzameld dat dit de data van het bonenboos werd. Nou, uit mijn PWS is gebleken dat sommige dieren alle menselijke emoties ervaren. Ze zijn slechts minder verontwikkeld. Woelmuizen zijn verliefd, makaken hebben empathie en ratten gaan precies op dezelfde manier om met fobieën als jij en ik. Dieren zijn daarmee echt de underdogs van het emotionele leven. Hoi, ik ben Koen. Mijn profielwerkstek gaat over postblessures bij turnen. Ik ben zelf een turner en ik merk dat veel blessures ontstaan bij het toestel voltige. Dat de meeste mensen zullen kennen als paard. En daarom ben ik onderzoek gaan doen naar de oorzaken van deze blessures. En ben ik gaan kijken hoe we deze blessures kunnen voorkomen. Om goed te begrijpen hoe deze blessures ontstaan heb ik eerst mezelf gefilmd en daarna deze beelden geanalyseerd. Zo kon ik goed bekijken op welke manier de pols belast wordt. Vervolgens heb ik door middel van een berekening een schatting gemaakt van de grootte van de krachten die op de pols terechtkomen. Uit deze twee delen heb ik geconcludeerd welke blessures er verwacht worden op het toestel frontage. Daarna heb ik deze blessures vergeleken met de blessures die in de praktijk voorkomen bij topsporters. Dan ben ik gaan kijken, hoe kan ik deze blessures voorkomen? Daar heb ik een aantal punten voor opgesteld en deze punten heb ik verwerkt in een zelfgemaakte pulse brace. Naar aanleiding van de conclusies van mijn onderzoek heb ik een pulse brace ontworpen die aan drie eisen voldoet. Er wordt een bandje gedragen onder de polsbrace, waardoor de zijkant van de pols ondersteund wordt. Verder is hij een stuk langer dan het klassieke polssteuntje, waardoor die ook aan de onderkant van de arm ondersteunt. En verder heeft hij een brug die ervoor zorgt dat de kracht verdeeld wordt van de onderarm helemaal tot de middenhandsbeentjes. Hoi, ik ben Neme en ik ben Sophie. En dit is onze school, het Vlaardingen in Eindhoven. veel profielwerkstuk hebben wij een muziekinstrument ontwikkeld voor dove mensen. Meneer Messler heeft ons hierbij begeleid. Hij geeft natuurkunde. Als eerste hebben we onderzocht hoe het gehoor werkt en hoe je muziek door middel van de Fourier-reeks wiskundig kan weergeven. Daarna hebben we andere zintuigen onderzocht en hoe je daarbij muziek zou kunnen ervaren. We hebben gekozen voor het zintuig voelen. Het zintuig zien wilden we eerst ook kiezen, maar die hebben we bij tijdsgebrek toch achterwege moeten laten. Daarna hebben we onderzocht hoe je voelen met muziek kan combineren. We kwamen uit op de Bass Shaker. Dat is een soort omgebouwde speaker die extra hard mee bij muziek. We hebben zelf de Bass Shaker gemaakt en toen hebben we een constructie eromheen ontworpen die een soort voetsteun is. En toen hebben we onderzocht hoe je de Bass Shaker aansluit op een elektrische gitaar. Het resultaat is de Zintast, een apparaat dat je kan aansluiten op je elektrische gitaar, waardoor een doof persoon zelf muziek kan spelen, voelen en ervaren. Je kan zelfs het verschil in toonhoogte voelen. Natuurlijk. En dat geldt uh, voor alle drie. Ja, dat je heel goed kunt voorstellen dat de jury deze drie winnaars heeft uh, gekozen. Iets wat je terugzag in alle profielen. En ja, dat maakt het ook zo moeilijk om dan te komen tot de rangschikking 3-2-1. Uh, maar eerst over de selectie van deze drie uh, winnaars. Juryvoorzitter Tom van der Pol is hoogleraar inwendige geneeskunde, verbonden aan het Amsterdam UMC en lid van de KNAW. En hij vertelt over de keuze van deze drie winnaars. Hallo, Julia, Koen, Sophie en Emé. Mijn naam is Tom van der Pol en ik had het grote genoegen om voorzitter te zijn van de profielwerkstuk... Eh, uh, commissie die moest beoordelen uh, welke profielwerkstukken gemaakt door middelbare scholieren het beste waren in Nederland op het gebied van natuur en gezondheid. En laat ik beginnen te zeggen, jullie zijn de uitverkorenen. Wij hebben als jury een groot aantal werkstukken mogen beoordelen en jullie daarvan waren de top drie. Mijn ongelooflijke complimenten, want jullie hebben niet alleen prachtig werk geleverd, maar ook de jury een geweldig leuke tijd bezorgd, omdat wij in de gelegenheid gesteld werden jullie werkstukken te beoordelen. Laat ik jullie werkstukken in willekeurige volgorde, want we houden de spanning er nog even in, uh, bespreken. En beginnen met het werkstuk van Julia Pipelo van Instinct, naar Emotioneel Wezen. Julia, jouw werkstuk spatte werkelijk de emotie en de passie vanaf. Je hebt een werkstuk gemaakt over het gevoelsleven van primaten, daar waar de meeste gedragsbiologen zich daar niet aan durven te wagen. Het getuigt van heel veel lef dat jij het wel hebt gedaan. Je laat zien dat primaten kunnen lachen, rouwen en liefhebben. En je durft zelfs de vraag te stellen wat dit betekent voor dierenrechten. We dachten even met een bachelorscriptie te maken te hebben, omdat het zo'n uitgebreid en doordrongen en prachtig geïllustreerd werk was. Julia, onze complimenten. Het tweede werkstuk was van Cor Ling: Oorzaken en preventie van polsblossures bij Turnen Heren. Ook daar is het woord passie van toepassing en enthousiasme. Je hebt. Um, een werkstuk gemaakt over de belasting van topturners en vooral gefocust op het polsgewicht. En jij kan daarover meepraten, want je bent zelf een topturner. En dat maakt dit werkstuk heel erg bijzonder om te lezen. Um, je hebt een, een, een, een polsband gemaakt, een ondersteuning van de pols, en daarmee ook onderzoek gedaan bij je collega-turners. En je hebt laten zien dat die polstoon die je zelf gemaakt hebt, de belasting van de pols vermindert. Een prachtig werkstuk met ook fraaie anatomische platen van het polsgedricht. Een enorm compliment waard. Het derde werkstuk is van Sophie Olbers in Emé Mulderijen. En is getiteld Horen zonder oren. En dat was zo'n origineel onderwerp, dat vonden wij echt geweldig. Um, jullie hebben geprobeerd om een instrument te maken waarmee je slechthorenden ook kan laten genieten van muziek. En daarvoor hebben jullie een zogenaamde bar shaker gemaakt, verbonden aan een elektrische gitaar. En daarmee, die, die wordt dan geplaatst in de voetholte en daarmee kun je dan muziek ervaren terwijl je niet goed kan horen. Heel origineel onderwerp, ook prachtig uh, en mooi uitgewerkt. Laat ik, begin, laat ik te zeggen, laat ik eindigen met jullie zijn alle drie winnaars. Dus wie de wint, maakt eigenlijk helemaal geen bal meer uit wat mij betreft. Prachtige werkstukken. Um, ik denk dat jullie uitermate geschikt zijn om straks op de universiteit verder te gaan. Want deze werkstukken kunnen eigenlijk zonder uitzondering voor bachelor scriptie doorgaan. Grote complimenten. Dank dat, dat ik dit heb mogen doen. Ja, heel erg uh, mooie woorden en die uh, uitgesproken laudatio. Met hier in beeld uh, de winnaars. Ja, je hoorde net Tom van der Pol zeggen, het maakt eigenlijk geen bal meer uit. Jullie zijn allemaal al winnaar. Maar ik kan me voorstellen dat je daar op dit moment anders over denkt. Een superspannend moment. Graag een heel groot applaus voor deze toppers, deze winnaars. Julia Pipolo, Koen Lin, Sophie Albers en M.E. Mulderijen. Geef ze een heel groot applaus. Ja, enorm goed gedaan. Ineke, jij gaat nu bekendmaken hoe de rangschikking eruit ziet op het erepodium. Ja, ik vind het alweer heel jammer dat dit alweer de laatste categorie is. Want uh, dit bevalt mij wel, wat ik hier allemaal hoor. Het enige wat me daarmee troost is dat ik straks ook zo'n confetti kanon uh, schijnt te mogen afschieten. Uh, dus, Daar kijken we wel naar uit, ja. Ja, we gaan uh, uh, gauw de rangschikking bekendmaken. Op de derde plaats is geëindigd. Julia Pipolo met het werkstuk van instinctmachine naar emotioneel wezen. Julia, je zit op het Fossius Gymnasium in Amsterdam. En jouw begeleidster was biologiedocenten Ruthie Fraterman. Van harte gefeliciteerd. De tweede plaats. Sophie Olbers en M.M. Mulderijen met horen zonder oren. Jullie komen van het Van Maarland Lyceum in Eindhoven. En jullie docent was de natuurkundedocent Arthur Messelaar. Grote complimenten en wel gefeliciteerd. En Koen, een grote onthulling is het niet meer. Maar jij hebt de eerste prijs in deze categorie gewonnen. Koen Lin, oorzaken en preventie van polsblessures bij Turnen heren. Je zit op het Center for Sports and Education in Zwolle. En jouw docent en begeleider was het natuurkundedocent Jacco Dankers. Ik feliciteer jullie allemaal en jou speciaal van harte. Heel dank. Ja En Koen, nu je verbonden bent met ons, hè, ik denk veel kijkers vragen zich natuurlijk af. Je hebt een enorm mooie oplossing ook bedacht. Wordt die al breder toegepast? Of hou je hem voor jezelf? Um, nou, ik heb er nu zelf dus één gemaakt. Die heb ik hier liggen. Um, en uh, ik ben nu nog niet van plan om dat groot te gaan produceren, maar ik, ik denk dat het wel zou kunnen. En uh, ja, wie weet, als er iemand met een goed plan komt om dat op grotere schaal te gaan produceren, dan is dat alleen maar leuk en kan het ook veel mensen helpen, denk ik. Nou, heel knap uh, werk en het levert je ook meteen uh, de eerste plaats op. En hopelijk hè, ben je meteen ook verlost van een hele nade uh, blessure. Enorm gefeliciteerd uh, aan uh, de winnaars. Ja in het profiel natuur en gezondheid. Ja, het laatste profiel, Ineke, de laatste prijzen zijn bekendgemaakt. Uh, blijf nog wel eventjes onder ons, want we gaan alle winnaars nog in beeld brengen... voor een kort slotmoment. Uh, want ik wil jullie allemaal vragen, pak je pakket erbij. Pak die confetti shooter als je niet net zoals Lise hem al hebt uh, gebruikt. En wacht heel eventjes tot het aftelmoment, want dan gaan we aftellen straks... Van 10 uh, naar 0. Uh, en op 0 willen we heel graag al die confetti door de huiskamers, door het café waar jullie zitten, heen zien uh, vliegen. Weet je, Al moet je het zelf opruimen, kan jou het schelen. En ondertussen gaan wij hetzelfde doen hier in de balie met een glaasje ik erbij. Dus pak vooral ook een glaasje erbij. Inek, ik heb hier een glaasje voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan gaan we toast uitbrengen op de wetenschap, maar vooral... Op al die winnaars. 19 winnaars van de Onderwijsprijs 2020. We gaan aftellen tot het confetti-moment. Zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gefeliciteerd allemaal! <laughs> Dat levert een ontzettend geestelijke beeld op. Ineke, proost, dankjewel. toast op alle winnaars en het volgende hoofdstuk in jullie leven. Dit was de Onderwijsprijs 2020. Dankjewel voor het kijken. Cheers!